Dit is toch ongelooflijk dat we honderdduizend bomen borduren en dat we daarmee ook proberen om honderdduizend bomen aan deze aarde te geven. dit even los, want anders zit dat in de weg. nog oh, niet zo strak. Want aan de andere kant zit jou die Dit gordijn wat? Ja, precies. Dat we die een beetje verspannen. Alles gaat het niet strak je. En dat is wel wat mij heel erg ontroert in haar keuze om dit project deze inhoud te geven. Naast dat het gewoon hartstikke leuk is om hier lekker zen, blaadjes te borduren. En het voelt heel erg alsof je door die naald te pakken en samen te borduren, alsof je verbonden bent met een heleboel mensen. Je maakt praatjes, je kijkt elkaar aan, je lacht naar elkaar. Nou, ik heb dit in de voorbereidingen allemaal zelf gedaan hoor. Nee, nee, Je zit op de banden Ja, ja. zijn nee. Ja, eh, ik maak een vriendin en contact en, en ik kan spreken met, met, de, met mensen en ik vind dat leuk. En uh, ik vind uh, de cultuur van Nederland uh, uh, mooi en uh, uh, met, met liefde. En ik vind dat uh, heel leuk. en mooie ding voor wat je doet. Ja. Yeah. En, uh, ja ook een beetje